Ik ben Kouwe Boete, bij VAROS ben ik adviseur, trainer, cultuursensitief werken en effectief communiceren. In dit geval zou ik je adviseren dat je je goed voorbereidt door, door het dossier goed door te nemen. Dan sta je voor de duur. Je belt aan, stel je netjes voor en zeg aan van welke organisatie je bent. Vraag of je schoenen uit moet. Doe dat overigens bij iedereen. Als je schoenen niet uit wil uh, doen, dan kan je slofjes meenemen. Die zijn overal verkrijgbaar. eerste indruk is heel belangrijk. Dit helpt om een vertrouwensband op te bouwen. Veiligheid te creëren, ook voor jezelf. En grenzen te bespreken. Ik haal graag uh, Jorgen Rijman aan... Uh, Johan Rijman is, uh, uh, is een Nederlands Surinaams cabaretier. Hij heeft een programma en hij uh, vangt in zijn programma bekende Nederlanders op. En hij zegt altijd, en ik citeer hem, ik begin bij het begin, wie is je vader, wie is je moeder? Misschien is dat dat grap geboren, maar dat geeft weer hoe belangrijk het is dat je relatie opbouwt en aandacht, uh, tijd investeert in... Uh,